Welkom bij deze presentatie over niet-disruptief geld. De stelling is dat een economie op dit moment draait op geld, dus als geld disruptief is, dat dan ook er een economie ontstaat, organisaties ontstaan die disruptief zijn voor de mensen en de aarde. Mijn naam is Ivan Geerdink, ik heb tot 2008 in het bankwezen gewerkt als consultant. Um, deze presentatie is in het Nederlands, de sheets zijn in het Engels, zodat deze globaal, mondiaal hergebruikt kunnen worden ik heb een stuk of 40 sheets dus ik zal er vrij snel doorheen gaan de sheets zijn op de, de website hieronder cinecurrency.com daar zijn ze beschikbaar uh, en vragen staat vrij de lezing is vooral bedoeld voor uh, gemeentes en steden en beleidsmakers om een concreet haalbare stap te maken in deze richting Goed, wat is momenteel aan de hand in de wereld, in de economie? Nou, speelmonopolie en daarin wordt eigenlijk al gemodelleerd wat er aan de, aan, de, aan de hand is. Alles wordt duurder, elke stap die je zet, dat kost geld. Er is uiteindelijk één of een paar overwinnaars. En rente, geld, bezit, dat zijn hierin primaire facetten. Uh, een recent voorbeeld in Nederland ziekenhuizen die failliet gaan, tot ontsteltenis van velen. Um, terwijl we wel in een Rolls Royce kunnen rondrijden, bij wijze van, of in een Mercedes, in de grote dure auto's. Allerlei luxe dingen die wel um, gesorst worden door arbeiders, maar ziekenhuizen die kunnen niet meer rondkomen, letterlijk. Nou, een idee kan zijn is om een ziekenhuis tot een baas economiefunctie te, te, te rekenen. En die op een andere manier qua, qua werk en talent te voorzien. Daar kom ik later op terug. Positief nieuws in deze tijdsgeest is dat de, er diverse professoren, hoogleraren zijn. Die toon ik hier: Klaas van Egmond, Arnold Bout, uh, Dirk Bezemer. Die allemaal zeggen eigenlijk dat het niet meer goed gaat. En het vreemde is dat dit zijn eigenlijk beleidsmakers op wetenschappelijk niveau. Dat. Uh, ja sociale beleidsmakers dat die heel stil blijven en ik denk dat het vooral aan steden is en lokale beleidsmakers om hier een verandering te brengen naast politieke partijen. Nou om een voorbeeld te geven van hoe je een andere currency kunt inrichten en dat dat succesvol kan zijn. Um, ik kwam op een gegeven moment bij onderzoek een kunnen ze tegen, die heet uh, Tempo, die heet voorheen Spice Time Credits. En dat werkt um, als volgt. Je doet iets voor de, de gemeenschap, vrijwilligerswerk, heet dat dan. En dan verdien je eens zo'n time credit. En die kun je volgens ook weer, ja, voor, voor, uh, op diverse plekken kan je die aanwenden. Voor een biscoop of voor, voor, een, uh, voor een spa of, of zelfs soms binnen een gemeente. Nou, er zijn honderdduizend van die time credits zijn daar uh, rond gestroomd in 2017 2018, dat zijn ontzettend veel nou ik denk dat um, ja ik het is deze laat zien ik denk wat wat wat steden kunnen al doen wat die nu al kunnen doen is die kunnen een, uh, een tempelachtig implementatielokaal lokaal creëren um, en vooral klein houden voorlopig dus als je niet meer dan 100 uur per jaar ...kunt omzetten in, in, in, uh, in tokens of credits. En uh, ja, zorg dat die aanwendbaar zijn. Bijvoorbeeld in de, in de tweedehandswinkels, uh, dan krijg je gelijk dat de, dat de cyclische economie een, een boost krijgt. Um, maar misschien dat je ook je paspoort voor, voor 20% kunt betalen in, in, in zo'n uh, currency. En zo kan een stad al wat gaan oefenen met uh, een alternatieve currency. En wat daar de eigenschappen zijn, daar kom ik later op terug. En tegelijkertijd ontstaat ook een stukje meer robuustheid van de stad. Want um, er ontstaat een, een tweede bloedstroom qua currency. Dus mocht er een keer een, een bank omvallen, banken omvallen, want het het zullen er dan gelijk meerdere zijn waarschijnlijk. Um, nou Dan kan vrij snel een nieuw systeem opgeschakeld worden en raken mensen ook zelf bewust van dat er al die vermogen zijn naast bitcoins en nou ja, andere speculatieve currencies. Daar kom ik ook op terug. Um, ik wil deze slide nog laten zien. Want wat is economie nou eigenlijk? Economie, dat gaat eigenlijk over een huishoudmodel. Hoe doe je de huis, huishouding? En wat ik me ben gaan afvragen is van... Oké, okay, maar stel dat dat model het huis ruïneert. Wat we dus nu zien met de klimaatcrisis, met massaconsumptie, de zeeën... Um, wat voor model is dat dan? Is dat dan nog wel een economie? Nou, ik heb bedacht, en dat door meer mensen, maar in mijn geval heb ik daar een woord voor bedacht, dat heet economy. Dit woord, wat slaat op icons, idiotisch, dus eigenlijk stomzinnig gedrag. Um, en ook wel best wel, zeg maar, de 2000 jaar, een wat mannelijke toon hierin. Ehm... Um, nou, en dat dat raad zich representeren door um, stock markets, hedge funds. Nou, en, en dat we per se een GDP growth requirement hebben. En uiteindelijk leidt het toe dat, dat we naar een dode aarde toe gaan. Of in ieder geval een dode mensheid. En Altief, de zinconomie. Um, daarin heb je het over heel andere dingen. Daar heb je bijvoorbeeld over een, uh, een currency die niet meer gebaseerd is op, op schuld, op het moeten groeien. En dat we een baaseconomie kunnen onderscheiden die um, de basisfuncties van een maatschappij dienen. Bijvoorbeeld een ziekenhuis, een basisziekenhuis. Dus die economie en zinneconomie, dat is belangrijk om daar een onderscheid te hebben. Want de volgende vraag is, als de economie groeit, wat groeit nou eigenlijk? Groeit het wenselijke deel of groeit het onwenselijke deel? Wil ik de economie groter maken, wat nu gebeurt eigenlijk? Dan maken we de dode aarde groter. Dus ik denk dat het elke keer belangrijk is, als er gesproken wordt over de economie groeit, wat groeit er dan eigenlijk? En dat is denk ik iets voor beleidsmakers, um, statistiekbureaus, et cetera, om daar onderscheid naar te gaan maken. En ik weet dat GroenLinks volgens mij ook wel in die term praat, dat we een andere measurement dienen, uh, metrieken te gaan hanteren om um, onze maatschappij in de economie te meten en te besturen. Nou, ehm. Um, een architectuurplaatje of eigenlijk een lage plaatje, hoe zo'n economie anders opgebouwd zou kunnen worden, is de volgende. Um, in deze plaat worden basis-economie dingen of basis aspecten, een ziekenhuis, ik denk huisvesting, uh, maar ook denk school, infrastructuur, in een, in een, een basis-economie plek gepositioneerd. En um, de luxe dingen en niet kritische dingen, nou, laat die maar op um, ja, een disruptieve geldsystemen floreren. Uh, waaronder voor mij ook bitcoins horen of, of andere uh, cryptocurrencies vanwege het speculatieve karakter. Dus daarmee kun je eigenlijk een gesloten bloedsomloop maken die de basiseconomie draagt. Zodat als banken omvallen of, of er een, een cryptocurrency platform gaat in één keer qua halveert qua prijs, dan is dat geen probleem. Ik heb hier beide hospitals ingezet om het, het verschil duidelijk te maken. Um, ik kan ook voorstellen dat er luxe hospitals zijn, voor niet kritische um, aspecten van gezondheid en basishospitals. Maar in het algemeen denk ik dat je die hierin dient te positioneren en niet hierin. In de luxe laag, want dan krijg je wat er eigenlijk in Nederland gebeurd is met een aantal ziekenhuizen. Die raakten in, in private handen en, uh, nou, voor je het weet, zijn die zomaar failliet en valt er een kritieke functie van je maatschappij uit. In dit plaatje heb ik het nog iets verder uitgewerkt, waarin ik uh, ja, eigenlijk zeg maar die basis-economie facetten benoemd heb. Ik denk niet dat het een compleet rijtje is, maar je kunt ook denken aan de piramide van Maslow. Eten, voedsel, uh, drinken, energie, et cetera. En waarbij het cruciaal is dat dan de currency uh, schuldvrij is, niet speculatief, et cetera. Althans dat is diepe these. En uiteindelijk kunnen we wellicht zeg maar, een basis-economie aandrijven met een tien werkweek. Dus alleen de basis-economie. Dan heb ik niet over nog additionele aspecten van de economie. Dus best kans dat mensen 40 uur werken. Maar in de basis kun je dan met 10 uur toe en dan ontstaat er meer tijd voor zorg voor de kinderen, um, het doen van de studie, werk aan je vitaliteit, et cetera. En het kan. Oké, okay. een stukje theorie. Wat is geld nou eigenlijk? Um, een stelling is dat geld... Opgebouwd is uit verschillende aspecten. Um, ik heb vroeger universiteit gedaan en economie gehad en reiskunde. en dit is mij op deze manier nooit zo geleerd. Dus dit, nou ja, goed, daarvoor ben ik misschien ook geschot als ingenieur. om dit zelf te bedenken dat het zo beschouwd kan worden. Um, er zijn fijne aspecten aan geld: dat je door tijd en ruimte kunt uitwisselen. Um, dat het helder maakt hoe de inspanningsverhouding ligt tussen mensen, hoeveel heb jij gedaan, hoeveel heb ik gedaan. En wat heel belangrijk is, wat ik pas later achterkwam, het geeft richting aan uh, gemeenschappelijke behoeften. Met name samen met de Belastingdienst. Dat we samen kunnen bedenken um, dat we een Astrid-duik gaan maken. Maar er zijn ook wat ik ben genoemd uh, virussen in het geldsysteem. En schuld is er eentje. Interest in inflatie, speculaties um, het monopoliegedrag van banken, dat die eigenlijk het monopolie op geld hebben en dat ze niet meer bankrupt kunnen gaan. Um, bezitsfocus, dit heb ik in het oranje gemarkeerd. Ik denk dat het ook iets wat uiteindelijk van afdienen te raken. Maar dat is misschien voor nu een brug te ver. Um, ik heb hier nog vakjes staan over speculation. Als je kijkt wat in de, bij de bitcoin wordt gebeurt, de speculatie, um, zonder feitelijke arbeid, een hoop geld willen maken, dat is eigenlijk geen mooie intentie. Dat is eigenlijk ook weer een vorm van die stof, in ieder geval casino. En die gouden standaard, wat ooit goud was, dat dienen we denk ik weer opnieuw in te voeren. En dat kan in mijn optiek als één uur gemeenschapswerk Nou, kunnen we ook een niet destructief euro maken? In theorie ja, als we die virussen eruit weten te elimineren. Um, maar ik denk dat het te ingewikkeld gaat worden te groot om dat met de euro te doen. Maar in theorie kunnen we ook iets als een, ik heb maar een union genoemd, een union. Um, en die zouden gebaseerd kunnen zijn op die principes die ik je voortoonde, op alleen de groene aspecten. Dus dat je zonder schuld te creëren en zonder speculatie in currency Voert. Het kan. Nou, over uh, schuld. Waarom denken we dat we het nodig hebben? Waarom wordt dat vaak gesteld? Um, nou ja, investeringen. Um, of ik kan geen anders gaan huis kopen. Maar. Stel je nou voor dat we, en dat gebeurt nu al, dat we investeringen kunnen doen met crowdfunding. Of dat je een huis niet koopt, hebt, maar bewoont. Ja, het kan allemaal. Dus die noodzaak voor schuld is voor mij niet evident. Dan kom ik nu op een aantal redenen, zeven stuks, waarom uh, schuld te laten gaan. Om daar los van te koppelen. Um, eentje is zeg maar een soort, soort time schuldbom. schuld bomb. Nou, Je ziet het hier in het getalletje staan dat we in Nederland alleen al 487 miljard schuld, en die groeit per seconde. Neem daar die hypotheekschuld bij. We zitten over duizend miljard. En dat is 1,3 keer het GDP. Wat we van de Italianen heel slecht vinden dat ze dat daar hebben. Um, dus vooral hypotheken is daar een tabit aan aan die schuldcreatie. Nou, dit gaat vroeg of laat klappen is de stelling. Want het gaat exponentieel. Um, de rente die betaald wordt dus de hoeveelheid rente die betaald wordt in de economie stijgt. En daarmee is dus eigenlijk. Um, is er steeds meer in elke transactie dat je uren moet maken zonder dat daar een prestatie, feitelijk prestatie tegenover staat, want dat gaat naar de, de zakken van de renteniers, ergens. Wat trouwens er ook pensioenfondsen kunnen zijn. Klimaatcrisis, we hebben een inflatief geldsysteem gecreëerd. Doordat er elke keer meer rente moet betalen, moet het groeien, het mag niet stilstaan en ook um, ja, de populatie moet groeien. Nou, de wereldstijgende populatie, dat is ook een van de grootste uh, ja, duurzaamheids- klimaatcrisis-elementen. Um, een derde is social security sabotage. Wat je ziet is dat, de, dat we in Nederland hebben een, um, een bijstandsuitkering. Dat wil zeggen 800 euro per maand. En dat zou in theorie genoeg moeten zijn om de huur te betalen, je eten te betalen, ziektekosten, school, etc. Alleen wat we zien, primair door... Het rentevirus en de hypotheken en de prijsopdrijvingen en hoeveel het rente die uiteindelijk in een huur uiteindelijk aan, aan, aan rente betaald wordt, is dat die prijs steeds verder stijgen de huurprijzen stijgen ook steeds verder. Dus eigenlijk wordt onze sociale security, security um, zekerheidsstelsel gesaboteerd door het rentefenomeen. Althans, dat is hier een stelling. Een andere stelling, een sprekerschrijver als Piketty heeft er volgens mij al veel over gezegd. Eigenlijk zitten we in een soort van modern slavery situatie. Namelijk dat uh, nou ja, een klein gedeelte van de maatschappij heeft grotendeels het bezit. En dat betekent als jij bezit hebt dan, uh, of geld, dan kun je het uitlenen en dan kun je daar weer rente opvangen. En dan hoef je dus eigenlijk niet meer voor te werken. En al die andere mensen die werken, dus dat zijn een soort slaven geworden van de... Mensen die bezit hebben. Dus dit is het bezitsaspect waarvan we ook onze vraagtekens, kunnen, uh, vraagtekens erbij kunnen stellen. Willen we dat eigenlijk nog wel? Dit is een wat ingewikkelde. Um, automation conflict. Men is bang dat door automatisering banen verdwijnen. En dan denk ik, ja maar waarom is men daar bang voor? Weet je, de huizen blijven staan, uh, misschien maken machines zometeen wel schoon. Um, ik heb elke keer in de ergens een, een, een, een specialist zeggen, laten wij uh, dumb, dull, dangerous work automatiseren, dus gevaarlijk werk, geestdodend werk. En dan kom ik er eigenlijk op uit dat het enige probleem wat we dan hebben, is dat dan ergens die renteniers niet meer betaald worden. Dus dat subsysteem, dat wil niet dat... Uh, minse, mensen minder uren per week gaan werken. Stel je eens voor, dan kan die rente niet meer betaald worden. Want wie? Nee, ik bedoel, een robot kan, niet meer, kan geen rente betalen. Of een schoonmaakmachine kan geen rente betalen. Dus wat, iets wat heel zinnig is, een zinnige ontwikkeling, dat we naar tien uur per week gaan als mens, dat wordt geblokkeerd. En eigenlijk creëren we een hoop onzinnig werk om maar dat gat op te vullen. Want die consumptie en productie en de rentebetalingen moeten gedaan blijven worden. Ik denk persoonlijk dat schuld een primaire soort van oorlog creëert tussen het noorden en het zuiden momenteel. In Europa, Griekenland, maar eerder ook IJsland. Dat gaat primair over schuld. Waarom kan een economie niet zijn eigen tempo lopen, draaien? Komt er schuld? En uh, begrotingstekorten, schuld gefinancierd door andere landen die dan begint te piepen als hun geld niet terugkomt. Of dat dan uh, ratings of... of uh, dat die ratingsbureaus de, de, de, de landen gaan downgraden, waardoor de rentes stijgen en dat een land het niet meer kan terugbetalen. Dus het is één groot gek gedoe eigenlijk. En uiteindelijk kan het Europa uit elkaar rijten. Dus ik ben voor een Europa en een Unie, maar zonder dat het een schuldunie is: dat we de boel aan elkaar knopen met schuld. Want dan kunnen de delen niet meer los van elkaar bewegen op een auto, semi-autonome manier. En dan als laatste, eigenlijk is het misschien nog wel de belangrijkste, maar die wordt, nou ja, waardes die raken we een beetje kwijt. Wat zijn onze waardes? Hoe, wij, waarom we leven? Um, nou ja, in christelijke waardes heb je bijvoorbeeld het woord Ursary. En um, dat heb ik hier genoemd Ursary. En in de Lord's Prayer, daar dus staat ook, wordt ook gezegd, "Vergeef onze schulders ook onze schuldenaren. En dit zijn een aantal transition values, values die in, die ik als, als zelf als in mijn werk hanteer. Zeven stuks. En eentje van is werken een on, ongedwongen ijver. Um, schuld geeft gedwongenheid vroeg of laat. Dus daarmee is het conflicterend met een basisvelje van hoe ik zelf wens te leven. En hoe ik um, nieuwe organisaties vormgeef of mijn bijdrage daar aan wil leveren. Dus ook van dat, dat aspect, schuld en rente niet goed, gewoon niet doen. Oké, okay. um, ik heb iets gezegd over dat eerdere uh, tempo geldsysteem, nou eigen currency systeem, een uurcurrency. uur currency, en hoe werken die nou eigenlijk? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Eén um, uur werk voor de gemeenschap levert je één token of één in dit geval bij in de zinnie proof concept is het een zinny. Um, wat je daarmee bereikt is dat het niet zo is dat de ecb als die geld schept de de, de zak van de banken vult en de privaat investeerders want die kunnen daarmee hun schulden kwijtraken. Ja, die verkopen hun, hun vaak slechte schulden aan de ecb en die krijgen daar kunnen weer een smak nieuw geld uitzetten dus daarmee maak je eigenlijk de verkeerde rijker want die waren al zo rijk uh, het levert een heldere soort van gouden standaard, namelijk je zult je elke keer realiseren dat er één uur gewerkt is voor één zinnieuw of één zo'n token of één uh, tempo. Dat, en dat maakt dat er naar verwachting nagenoeg geen speculatie zal zijn. Je kunt uh, door de uitgifte te sturen de, met welk werk daarvoor in aanmerking komt, kun je uh, de lokale... Community of cities. Um, waar vraag naar is. Wat bijvoorbeeld nu niet met euro's gesourced kan worden. Of in voorzien kan worden. Die kan je zorgen dat daar werk ontstaat. Dat in ieder geval werk ontstaat. Dat mensen werk gaan doen. Dat kan een wijkcentrum zijn. Dat kan uh, uh, het helpen zijn van, van, van immigranten. Dat kan het, de hulp aan ouderen zijn. Maar ook zelfs in de bouw. Dus dat van alles. En heel belangrijk is dus dat er niet... Um, ja, een disruptief currency systeem geschapen wordt met dat je weer nieuwe schuld creëert en speculatie en inflatie en rente. Nou, en als laatste, het kan gewoon bestaan naast de euro, dollar, et cetera. In een schema, hier zie je zeg maar wat, welke functie we nu hebben. Banken, belastingen, basisinkomen idee, housing, werk... Um, en dat basiseconomie luxe economie idee, en dat kan dus in de toekomst vervangen worden of deels vervangen worden in ieder geval in die economie door um, enerzijds een, een deelnemersraad werk te laten hier in dit deze fase werk te laten definiëren, um, deelnemers in zo'n systeem die werk uitvoeren, die pakken dus iets van de werklijst af. En die meldt dat greed en die krijgen daarmee eens een token. En die kunnen dat daarna, zoals nu ook dat met, met, met geld gebeurt, aanwenden. En um, dit is een cyclisch proces. Dus als je ineens zoveel tijd, één keer per half jaar, één keer per drie maanden, evalueert van welke work use hebben we nou? Um, wordt er niet te veel currency toegevoegd? Wat gebeurt er met, met, met de prijsvorming van die tokens? Is dat wenselijk? Nou, dat kan op stadsniveau. Elke stad kan het voor zichzelf daarin een beleid definiëren. En een voorbeeld van hoe zo'n work queue kan werken, is dat bijvoorbeeld, je hebt nu bijvoorbeeld diverse nou, semi-uitzendbureau platforms of werkplatforms waar je gewoon werk kan, kan oppakken en doen en uitvoeren. Dus die technologie is er ook al lang. En in dit systeem ben je dus af van die money viruses en de, de groene wolkjes blijven over. En uiteindelijk krijg je zelfs situatie dat je kan afvragen van um, misschien dat die belastingdienst wel versimpeld kan worden en versoberd. Want dat is nu ook een enorm gedrocht geworden. En dat kan allemaal veel simpeler en mooier. Althans, dat is wederom de hypothese. Um, vervolgens kun je, dit zijn bijvoorbeeld de, de city notes met elke populatie van duizend of misschien wel honderdduizend deelnemers. Um, die kunnen dus, dit kan bijvoorbeeld Amersfoort zijn, Amsterdam, Utrecht. En die kunnen binnen zo'n nood intern uitwisselen. Maar je kun je ook bedenken dat er nodes komen, die als soort exchange notes fungeren tussen deze uh, steden. Want in Amersfoort kan zijn dat een, een waarde van één uh, token anders is dan in Amsterdam. En hetzelfde kun je bedenken dat het globaal zo zou kunnen werken. Nou, en dan krijg je dus een, uh, een decentrale architectuur, zoals dat heet in de informatica, en dat is ook eigenlijk wat in de uh, cryptocurrencies nagestreefd wordt, of wat daar ontstaat, en wat in de uh, blockchain als heel mooi gezien wordt. Dus dat je lokale, in, met elkaar samenwerkende blokken krijgt. Nou, je kan ook nog natuurlijk uh, databases dubbel uitvoeren, dan kun je ook geen corruptie meer voeren. Um, kan het mee ontstaan. Nou ja, kortom, dit soort modellen kunnen een complete lokale en mondiale economie um, sourcen, voorzien, steunen. Nou, wat heel belangrijk is om, te no om te op te merken, en daarom heb ik deze sluit ik in rood gemaakt, um, dit, deze nieuwe economische bouwblik gaat niet alleen maar over geld of over currency, het gaat over lokale wijkraden die samen met de gemeente nadenken over werk. Um, die gaan ook nadenken over wat is dan eigenlijk de wenselijke richting van onze samenleving. Dus dat is, raakt eigenlijk aan politiek. Um, en, nou ja, en daarmee creëer je dus eigenlijk een, um, ja, een robuuste Economie. En wat ik ook tot uitdrukking wil brengen is dat... Um, het gaat ook over huisvesting. En over sociale cohesie. En over participatie-economie in Nederland. Um, een nieuwsbericht dat 800 mensen in een slechte wijk zouden wonen. Ja, um, hebben die mensen die daar samen wonen iets met elkaar... Weet je, in Amersfoort um, ga ik een gemeenschappelijke speelgoeddoos maken als ik niet voldoende connectie heb met mijn buren. Nee, dat gebeurt dan niet. En dus het is heel belangrijk om ook te doen aan die co cohesie en hoe mensen wonen. Nou, dit lijkt in één keer een vreemde stap, maar de stelling is dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Um, werk, dat is hier ook aangekoppeld. Het gaat niet alleen over... Currency Maar ook over werk. Um, een definitie van werk die ik graag mag delen is dat het iets doen is voor je um, medemens. En dat je daarin uh, basisfaciliteit voor elkaar creëert. In een, in een duurzame biosfeer. Nou en daar hierbij voor die basis economie kan dat dus ook in theorie in 10 uur per week. Nou dan krijgen we een hele andere maatschappij. Minder burn-outs, minder mensen die ziek worden... Um, massaconsumptie hoeft niet meer om je huur te betalen. Want momenteel maken we geld om uh, in de massaconsumptiewereld. We bedenken een of ander nieuw product, een of ander nieuw spelletje, of nou ja, vaak eigenlijk best wel waardeloos iets. Dat gaan we vermarkten, want we kunnen het verkopen en dan kunnen we onze huur mee betalen. Ja, je moet toch wat? Maar stel dat je niet meer je huur hoeft te betalen, omdat we onze huisvesting anders doen dat we gratis huisvesting doen of in ruil voor uh, gezond geld, dus zo'n currency zoals die tokens, dan hoef je dus niet meer te werken in die massa-economie. En dat heeft een effect op de klimaatcrisis. Oké, okay, hoe gaan we de transitie in naar nou, steden of landen of mensen? Um, goed, je kunt het doen vanuit de situatie. Dat bank omvallen en er is een sense of urgency en wordt geplunderd. En dat is, kan een, even, dat is even groot als een, uh, ja, als een natuurramp. Kijk naar Venezuela. Um, of we kunnen het starten op een meer consciously manier. Dus dat we erachter komen van, hé, hey, dit gaat niet de goede kant op. We gaan nu al stappen zetten. Zoals ik hiervoor noemde met bijvoorbeeld al zo'n tempoachtige constructie. Nou, hier nog een advies aan uh, beleidsmakers van, uh, van steden, um, beleidsadviseurs en dergelijke. Um, ja, doe het, doe het stadsgeoriënteerd of wijkgeoriënteerd. Begin met de proof of concept, houd klein. Um, en daarmee kun je, en, en vervolgens als je een proof of concept hebt gedaan, dan kun je eventueel zeg maar, dus in, zoiets in productie nemen. Dat is fase 2. En um, zelfs en dan ooit op stap 3, dan kun je zelfs dus: um, ja, de currency is niet meer per se als money zien, maar als usage tokens. Maar goed, dat is echt long term. Ja, en hier heb ik nog wat um, handvaten voor beleidsmakers opgenomen. En dat gaat hier te diep om dat helemaal uit te zoeken. Maar dat je dus als beleidsmaker gaat nadenken. Wat is een basiseconomie? Uh, wat is luxe? Wat zijn je kritieke uh, basiseconomiefuncties? Nou ja, et cetera, et cetera. Nou, stel dat er een nieuwe crisis uitbreekt. Paniek. Um, ik hoop het niet. Ja, ook. Maar ik zie het vooral als een stap om de transitie te maken. En een financiële crisis zal meer dan de Parijsakkoorden, hopelijk, misschien, um, ook de massa-economie, hoe zeggen we dat, de massaconsumptie, um, indammen. En wie weet, kijk we ooit terug op, uh, naar onze tijd, en blijkt dat een financiële crisis juist datgene is geweest wat de klimaatcrisis heeft voorkomen. En dat we in die tijd een stap hebben gemaakt naar het loskomen van de massaconsumptie-economie en massaconsumptie, ...gelddrivers, zoals de dollar, euro, etc. en schuldgebaseerd geld. Um, op transitieportaal.nl staat ook een paper op het generaal hypotheek, pardon. Want een aantal jaar geleden stond een hoop huizen onder water, die staan nog steeds onder water, deels. En dit, nou, ik acht de kans nagenoeg 100% dat dat met een jaar of tien weer gaat gebeuren. En hoe kom je daar dan uit met z'n allen? Um, ik heb iets gezegd over housing. Um, ja, het klinkt een beetje tegedraaid, maar tegelijkertijd is het een tendens die ik in Amersfoort ook in de kranten dus teruglees. Lees. Um, zorg ervoor dat huizen uit de handen blijven van um, ja, vrije marktpartijen, investment funds, etc. En eigenlijk betekent dat dat je gewoon huizen duurzaam niet dient te verkopen. Want vroeg verlaat, je kunt ze nu verkopen aan een uh, woningstichting. Maar vroeg verlaat gaat hij die, die ook weer vermarkten. Want die moet ook weer zijn of haar kosten zien te maken. Dus in mijn optiek, ja, hou, hou ze gewoon uh, in eigen beer. Creëer een, een stichting of een, een, een semi-publieke rechtsvorm. Uh, heel concreet, voor, doe een proefproject. Ehm... Um, ik begin met een boerderij, een, een agrarisch bedrijf dat 20 hectare grond heeft. En koop dat voor 2 miljoen en ga daar een aantal uh, familiehuizen op bou bouwen. En dit raakt ook weer aan die sociale cohesie waar ik eerder, het eerder over had. Hoe belangrijk dat is dat we in plaats van brick in the wall huisjes bouwen waar mensen heel weinig met elkaar hebben. En niet voor elkaars kinderen zorgen. Creëer uh, ja, meer generatiewoning of plekken waar mensen wel met elkaar hebben. Nou, op deze slide staan wat ideeën over hoe je dat zou kunnen doen. En daar zou ik ook heel graag een keer met een gemeente over een dialoog gaan. Daar ervaar ik een passie op. Op dat creëren. Nou, um, ik raak aan mijn laatste slide. Hoe staat het ervoor momenteel op dit punt in Nederland? Um, nou, ik heb dus een mail uitgestuurd... Naar uh, ongeveer 150 uh, gemeentes. En ik heb daar een respons gehad van in ieder geval van Utrecht en Nijmegen. Dat ze in ieder geval een en ander in de raad brengen. Of voor de burgemeester en de wethouders. Dus daar is enige respons op. Nou, daar ben ik al blij om. Uh, politieke partijen. GroenLinks en Partij van het Dieren die hebben in ieder geval aangegeven, zover ik weet, dat ze een initiatief uh, steunen, dat het monopolie van banken wenst op te heffen. En Partij van het Dieren heb ik ook in hun programma gezien dat ze sterk laten zien hoe het de massaconsumptiewereld en het, het schuldwezen, dat daar echt wel iets zit wat opgelost dient te worden. Maar ik heb daar nog geen alternatieven gezien. En. Uh, Amersfoort waar ik woon. Um, eigenlijk geen respons van politieke partijen. Terwijl ik dat wel zo verwacht. Voelt van de uh, SP. Want dit is, gaat allemaal over sociaal, eigenlijk sociaal geld en sociale woningbouw. Etcetera. Um, maar mogelijk dien ik nog wat helder te zijn naar hier en toe. Um, wat ik mooi vind is dat uh, vanuit de ChristenUnie een respons gekomen in de vorm van Simone Kennedy. De fractievoorzitter in 2018. Um, nou, die heeft in ieder geval intenties uitsproken om de meet-up in de Bergkerk bij te wonen. En uh, nou, wie weet dat een jaar later dat we meer fractievoorzitters of fractiedeelnemers uh, kunnen verwelkomen op een seminar. En misschien kunnen we dat zelfs, zelfs, zelfs samen organiseren. Uh, de tijd zal het leren. Goed, ik dank jullie voor het luisteren en voor jullie aandacht. Voor deze um, toch wat gecomprimeerde... Uh, uiteenzetting, waarbij ik me besef dat er nog heel veel vraagtekens bij de gemiddelde mensen zullen reizen van wat hij daar en daar zei, hmm, ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Ik zou zeggen zoek naar Zinnie Currency op Facebook, post daar je vraag of zoek mij persoonlijk op op Facebook of stuur mij een mail. En dan uh, als ik daar de tijd voor heb dan beantwoord word ik graag vragen. Op dit moment zijn we dus een Zinni Proof of Concept project gestart. Dat loopt al een jaar. Dat loopt sinds 2017 in Amersfoort. Vanuit Amersfoort. Ik moet zeggen vanuit Amersfoort. Want in dit Proof of Concept um, dat is niet stad of land gebonden. En daarin doe ik bijvoorbeeld bij Computers en Rocksteady in Klimhal. Een schoenreparatiebedrijf in Kick Music in Hilversum. Dus um, ja, als je wil. Ik word er heel blij van als je meedoet en een proef accountje openen, een abonnementje neemt, dan kost je 15 euro per jaar. Je kunt het ook uitruilen door uh, bijvoorbeeld deze presentatie te vertalen, te subtitelen in een andere taal, of een, um, een pagina te vertalen naar een andere taal. En, uh, maar goed, dan steun je dit initiatief. Bedankt voor jullie aandacht. Einde van deze presentatie.